Oh hier, wat kan jij mij vertellen over overmatig zweten? Het probleem lijkt me duidelijk. Ja. En je zweet te veel dan? zweet te veel. Nou, weet je, overmatig zweten is in heel veel gevallen gewoon normaal zweten. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in bij okay. uh, heel veel van mijn patiënten. Maar sommigen vinden het gewoon storend. Dan hebben ze iets van, goh, ik. Nee, ik vind het, ja, dan zie je die vlekken en zo. Vlekken ja. als een jurkje dragen et cetera. Nou, en ze vinden het gewoon ook soms gewoon heel handig om gewoon normaal, uh, ja, gewoon dat dus niet te hebben. Ja. Overmatig zweten is echt dat, het echt dat je echt enorm druipt dat het echt van het zweet. Dit, van het zweet. Uh, wat kan je daaraan doen? Wat kan je daaraan doen? Ja. Uh, je kan het met botox heel goed behandelen. En uh, nou, dan maken we een klein rastertje en dan doen we al die prikjes. En dat kan bij de oksel. Dat kan ook bij de handen. Handen is soms wel pijnlijk. Okay. Uh, en uh, ja goed, dan ben je er weer voor een hele lange tijd. Maar wat, wat, wat doet de botox dan? Wat, hoe moet ik mij dat ja, voorstellen? Nou, de botox is, uh, zorgt ervoor dat een bepaalde overdracht van een bepaalde zenuw niet kan werken. En ah, ja. uh, dat is op spieren, maar dat werkt ook op tv. En okay. daarom uh, werkt het. Oké, okay, ja. duidelijk. En wat, uh, wat kan iemand verwachten? Nou, Stopt hij met zweten? Of ja, wat? zeker. Het wordt, uh, wordt echt een stuk, uh, heel stuk minder. Dus, uh, okay. uh, ja, Doet het ook dat... iets aan de geur of is het echt alleen het... Uh, het, nou, het... nou ja, in principe als er geen... Je weet, uh, uh, zweet is, het, is het niet echt iets Dat is nee. meestal de bacteriën uh, die ervoor zorgen dat... Dat, dat je, je iets uh, ruikt. Dat je iets ruikt. Uh, maar goed als dat uh, minder zweet heb die bacteriën ook minder kans, dus je gaat ook minder duiken. Oké, okay, duidelijk. Ja? Ja, het is heel erg duidelijk. Wil je nog iets toevoegen? Helemaal niks. Het is dus botox eigenlijk? Botox, drieën. ja. Oké, okay. dan uh, komt hier weer de samenvatting. Dus heb je last van overmatig zweten of gewoon van zweten en vind je, het dus, uh, vind je het irritant als je bijvoorbeeld een leuk jurkje aan hebt, dat je die vlekken ziet, dan kan je botox gebruiken om dat dus te verhelpen, zodat je minder tot bijna niet meer zweet. Klopt hè? Ja, helemaal ja, ja, goed. Handig. Ja?